om te zorgen voor die andere mensen op je plaats. Schielijk onverwachts komt die eenaar, komt die boer terug. En dan vraag hij: slaaf, wat heb jij gedaan? Ik heb voor je opdrachten gegeven. Heet jij dit wat ik voor je gevraagd heb? En wat ik bedoel dat je moet doen? Heet jij dit nagekomen? Waarmee was je bezig? En slaaf heeft begonnen vergeten van zijn baas zijn opdrachten. Hierdie slaaf het begint drink een partijtje zo. Hij heeft lekker gekuier met andere vrienden en met meisjes. En hij het helemaal vergeet van die eindelijke taak, wat hij gaat van zij eienaar, van zijn baas. Nou, dus wat ik eindelijk over wil praten. Jij ziet toevallig hier op aarde niet? Die Heer het jou beplan. Die wonder van.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 voel voor mij het nou klaar alles als bereik wat ik wou. En is dan, als een mens niet precies weet waar je op pad is en wat jouw doel op aarde is, nie, dat je dan weer goed begint te denken. Oh, en ik wil eigenlijk zeggen dat die vijand van jouw ideeën komt Nou, Misschien een ander, beter, aan meer aantrekkelijke man. Of weet je, die vrouw, want zij zal niet enige slechte dingen heen of zo is hier in Dit zal net een verbetering wees.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 in de te verkondig in bezig te wees in die synnagoge en in die kerk van daar tyd. En hy het op, opgang gemaakt. Waarom was dit, nee maar hy is nou bevorderd. Hij het nou eindelijk die belangrijke taak gekregen om die christenen te vervolgen. Niet net hier nie, maar ook in die buitenland. En hij het op pad naar Damascus toe, uh, om ook daar die christenen te gaan vangen. en te gaan uitroei soos wat hij gesê Met woede en haat in zijn hart het hy eindelijk,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 Hij beleef hier die christenen het iets wat hij niet het nie. Die geest het met hom begin praat, begin klop aan zijn hartse dier. sy gewete het hom aangekla as hy vreed was of als hij hier die dingen gedoen het en hij sien hoe hier die gelovigen, lofprysing doen en bid en hoe niet nie vloek en skel en hoe daar iets anders in hulle is. Hy skryf oor sy je lewe dan zei hij, hier het met hem kon praat op een stadium in sy lewe gesê, Paulus,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 en daar naar die straat, naar de naar toe in huis, daar het hulle omheen gelei. En daar het hy gezet. en hy het begin terugdenk oor sy leven en oor die ontmoeting wat hij op die Damascuspad pad gehad het, hier die helderlig Jezus aan hem verskyn het. En hy blind geworden het, dat hij niks meer kon doen nie en hij naar binnen moest kijken.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 ja, ik onthou mijn leven van in dat tijd. Ik onthou dat tijd. Ik onthou een vriend soos barnabas wat voor mij kom helpen. Het. Barnabas het aan mij uitgereikt en hoe het even mij geleerd en kom ondersteunen, met mij kom praten, voor mij geholpen om koers te krijgen. Mijn lieve wonderlijke mentor, wonderlijke vriend, wat voor mij geholpen het om perspectieven in die leven te krijgen. Beseffen waar we gaan dit eindelijk. Vandaag kan ik zien als ik terugkijk naar mijn leven. Dat klomp goed wat ik vroeger gedenk het vreselijk belangrijk was. Dat was belangrijk in mensen, in my eie oe. Maar toen ik dit in Godse zet, zit, zie ik dat waard niet Hij zei: het is eindelijk als verwerpelijke goed. Het is goed, soos, goed dat je in een vuil goed blik gooi. Ik kon eindelijk alles niet weggooien. Het is niet waardig bij God niet. Kom, ik lees voor jou. Als ik hierdie opgave schrijf in Filippense drie, dan lees ik iets van jullie prioriteiten.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 Van geboorte, een Israëliet. Uit die stam van Benjamin, een echte Hebreer. Een wetsopvatting was ik een fariseer. In mij ijver, een vervolger van die kerk. Een onderhouding van die wet van Mozes. Om vryspraak te krijgen. onberispelijk. Maar wat eerst voor mij een bate was.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 Hij had al die rechte dingen gehad in zijn getijskref. Hij kwam uit die, uh, die stam van Benjamin. Hij was een rechte fariseer wat al die witte naal gekomen. Hij was een voorbeeldige man in die kerk. Hij was een schriftgeleerde. Hij was iemand wat uit die rechte achtergrond gekomen. Hij kon roem op zoveel so goed wat mensen kon zeggen: van hier die wonderlijke man in alle wereld, kyk net wat hij als bereik in sy Hij hy, hy kon op al hierdie goed geroem het, hy sê, maar weet hy toe ek vir Christus ontmoet, dan besef ik: hierdie goed het niks waarde nie, dit is verwerpelijk. Christus is al wat tel, Dat is wat in die eeuwigheid waarde het, dit is wat in die hemelen waarde het, dit is wat gaan tel, dit is waarom ik me op aarde mee moet bezighouden. hou. Die ander goed is, sê hy, is waardeloos. Ik denk zo so aan,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 Wat eeuwigheid, waarde heeft. Dat is Paulus' story. Hy vertel, dat is wat hij vertelt: dat hij tot besinning gekom gekomen en beseft heeft. waarom gaat dit eindelijk hier op aarde? En hij zei prioriteiten totaal al veranderd. Nou, die dingen wat waarde het, en wat prioriteiten het, en wat eerste aandacht krijgt, wat boe aanstaan in zijn dagboek, dat is die dingen van Christus. Ik wil net vir jou lezen wat hij verder zei.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 Goed wat mensen eer, mensen aanzien, mensen positie, geld, dat is alles tijdelijke dingen. Want in die duivel is die leenaar. Hij komt stel zij doel en dus voor ons. Hij heet de windpaal voor ons. Wie was die len's wat, wat hij ons vertel? Hij zei voor ons. Om erkenning bij mensen te krijgen, is wat tel. Geld, materiële dingen, is wat waardevol is.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 Hier in wereld is alles. En dan vertel je verhaal waar verhaal van een man wat so zijn goed bij elkaar gemaakt, zijn skieren groter gemaakt, het, meer inkomsten, meer beleggings, meer geld, meer security hier op aarde. En dan kom die hier en hy zegt vannacht eis ik je ziel van jou. En wat is hier nou? Niks. Nu staan ik voor die here arm, naak, blind, je leen Wie was je aan het leen, met die duivel ons...